Welkom bij de Digitale Meese Z 2021, onze allereerste virtuele versie. 15 deelnemers, 3 kantoren, 2 dagen en één casus en vooral heel veel lol. Samen met mijn collega's heb ik een casus ontwikkeld voor deze Meese Z. waarin de studenten een kans krijgen om Echt een inkijkje te krijgen in de zaken en de praktijk van Pels Rijken. Ik heb net een hele mooie pleitcursus gegeven voor de studenten die meedoen aan onze meesterzet. En het leuke van de meesterzet is dat je echt een kijkje in de keuken van onze praktijk, de praktijk van Pels Rijken krijgt, de rechtspraktijk rond kan lopen op kantoor en ook echt aan een eigen zaak mee kan werken en die bepleiten en zorgen dat je die zaak binnenhaalt voor je cliënt. Naast de inhoudelijke casus was er natuurlijk voldoende ruimte voor ontspannende activiteiten tijdens de mezezet. Daar hebben speciaal voor de mezezet een escape room laten ontwikkelen die zich hier op kantoor afspeelde was er ondanks de virtuele editie, toch ook duimte om het kantoor beter te leren kennen. Dus dat was hem dan. De meester zit erop. Ik heb een kijkje kunnen nemen in de, de keuken van een advocaatkantoor. Live van de MSA-kamer. We hadden een erg uh, leuk vol programma. Pleitraining gehad van een landsadvocaat, dat was echt super interessant, veel van geleerd. Afgesloten met een uh, gezellige borrel en een Ja, De sfeer uh, onderling was, uh, was echt uh, top en de organisatie zat uh, goed in elkaar. Dus uh, ja, echt een aanrader als je Pels Rijker wil leren kennen.